Ik kwam er al heel snel achter dat ik heel veel van voetbal hield, maar totaal niet zelf kon voetballen. Toen dacht ik, ja eigenlijk is het heel raar dat je gewoon lukraak mensen door de hele wereld naar voetbalveldjes stuurt. De meest geavanceerde statistiek die je zag was het percentage balbezit. Data werd wel verzameld en wij zeiden wij halen die data wel binnen. En wij bouwen een soort intelligentielaag op die data. Er zijn twee bedrijven nu, um, de ene verzamelt data en de andere analyseert de data. Je werkt in je droomindustrie, je verdient lekker, het bedrijf groeit snel. Maar ik had voor mij persoonlijk al mijn doelen bereikt die ik had gesteld. Oké, okay, wat wil ik nu dan zelf doen? Um, ik had elke rol gehad, product owner, sales, marketing, ja, je pakt alles aan aan het begin. En daardoor raakte mijn passie voor voetbal raakte een beetje weg en dat uh, ben ik nu weer... Uh, aan het te vinden. Wat is de beste investering die ik met dat geld kan doen? Dat is weer een uh, sidesport stoppen. Stel dat je trainingen geeft, um, dan zou je dat één keer op kunnen nemen en in elke taal realtime kunnen uitzenden. Maar de mooiste toepassing, maar daar zijn we helaas nog niet, Is dus eigenlijk uh, uh, de nasynchronisatie van uh, Netflix en uh, Bollywood films bijvoorbeeld. Um, dus dat je niet een serie in het stomme Duits hoeft te kijken, maar dat je hem in het Engels ziet. En dat de mond ook meebeweegt, want zonder een meebewegende mond kan ik geen nagesynchroniseerde film kijken. dus als je Frank de Boer is niet de bondscoach. Um, je hebt uh, een zoontje van, uh, van vijf die uh, heeft net zijn eerste, of net zijn, uh, eerste wedstrijd verloren um, tegen lokale naden. Um, dan zeg je oké, okay, ja, sorry jongen, maar uh, volgende week tegen Bussum F2 gaat het je wel lukken. Dus zet hem op en uh, je kunt het. Uh, en als, als Frank de Boer jou dat berichtje stuurt als jong jochie, ja, dan is dat natuurlijk, geeft dat je een fantastisch gevoel en dan krijg je ook die sporters weer meer engaged. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe 7D TV-video. En als je luistert naar onze podcast, ook van harte welkom. Uh, we gaan praten met Giels Brouwer um, ja, van SciSports, of ex, ex van Sci sports Daar ga ik het nou met precies met hem over hebben, Giels. Van harte welkom. Dankjewel. Want ben je nou ex uh, sports of ben je nog SciSports? Uh, ik ben nog wel aandeelhouder en uh, adviseur, maar uh, ik ben niet meer uh, op dagelijkse basis betrokken. Kijk eens aan. Well, laten we even bij het begin beginnen. Voor de mensen die het niet kennen, SciSports, wanneer ben je begonnen? Uh, we zijn begonnen in 2012, tijdens het EK in Oekraïne. Toen uh, was je daar, studeerde je toen nog? Yeah, een... Ja, mijn, uh, mijn bachelor had ik toen net afgerond bij FC Twente. Yeah. Uh, waarbij ik ze eigenlijk hielp om uh, vanuit een, uh, met data slimme spelers te kunnen vinden. En toen Hoe kwam op... je daarop? Ja, ik speel gewoon altijd voetbalspelletjes huh. en ik kwam er al heel snel achter dat ik heel veel van voetbal hield, maar totaal niet zelf kon voetballen. Ja, en dan denk je van ja, ik wil toch iets met dat voetbal doen en ja. dan ja, wat kan ik dan wel? En je had in de gaten dat data een steeds belangrijker rol ging spelen in het vinden van de voetballers. Ja, de Joop Munstman kwam een presentatie geven, was toen nog de grote held van Twente. Ja. Um, en hij gaf een presentatie over hoe zij de scouting deden.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 juiste kandidaten gaat zoeken en die vervolgens verder gaat screenen. Op basis van data? Ja, want ja, overal gebruiken we data, maar want... in voetbal was het alleen ja, er zit een goede kop op. En wat werd daar toen nog helemaal geen data uh, verzameld of al wel in 2012? Uh, er werd wel data verzameld, maar eigenlijk de meest geavanceerde statistiek die je zag was het percentage balbezit. <laughs> en ja, voor de rest niemand gebruikte het nog. Het was puur voor de televisie dat je het aantal schoten kon zien. Ja, ja. En, wat, en, en zijn jullie toen data gaan verzamelen? Uh, nee, we zijn, de data werd wel verzameld ja. um, en wij zeiden, wij halen die data wel binnen. En wij bouwen een soort intelligentielaag op die data. Ja, een ja, soort dashboard waarop je... Want, maar wie verzamelde er dan allemaal data? Uh, nou, je hebt een Italiaanse partij Wisecout en uh, in Nederland heb je Ortec en had je nog InfoStrada uh, destijds. Um, en die hebben allemaal klikfarms in lage lonenlanden... waar ze gewoon van elke paas zeggen van hier naar hier is die paas gegeven. Letterlijk. Ja, er dus... zitten gewoon mensen te kijken. En, en, die, en de een die krijgt de taak van jij moet alle goede paases van iemand. En zodra en, en, maar is dat, is dat 100% zuiver? Want wat is een goede paas? Ja, het wordt, nu wordt hier voornamelijk gezegd of die aankomt of niet. Ja, ja, ja. Uh, maar het nadeel is dus als je een goede loopactie kan niet worden gemeten. Um, en Terwijl je wel de, belangrijk kan zijn. Ja, juist cruciaal. Ja. En je, De verdedigende acties, ja, een klassiek voorbeeld is een beetje dat uh, Sir Alex Ferguson heeft in de tijd Jaap Stam weg laten gaan omdat hij steeds minder tackles maakte. En dan bleek dat hij geen tackles meer nodig had omdat hij gewoon slimmer liep. Dus die, die methode die was gewoon niet geschikt voor het meeten van verdedigers. En zo uh, ja, ja, ja. verloor hij zijn beste speler en hij noemde het later in zijn boek nog zijn grootste fout ooit. Ja? Maar toen had je dus op een gegeven moment je had een paar grote organisaties die al data aan het verzamelen waren. En jullie als broekjes hadden zoiets van, we trekken die data, want daar kon je aankomen blijkbaar. Ja, in Dan... het begin was het nog een beetje scrapen. Dus ja. we trokken gewoon alles leeg wat we konden vinden. Ja. Um, totdat we wat meer geld hadden en zelf die data in konden kopen. Uh -huh. um, en daar bouwden we, we dachten gewoon, die clubs die we spraken, ja. um, die zeiden, ja, data is heel leuk, maar dat is echt alleen maar voor die zolderkamer-nerds. Um, want ja. wat kun je er nou mee? Ja, het is een redelijk analoge wereld natuurlijk. Ja. Zeker op, op trainer- en scoutniveau. Ja, er, er zit een goede kop op dat het uh, ja, ja. altijd gezegd ja. Of uh, ja, die uh, moneyball was uh, in Amerika heeft dat een beetje de, de honkbalwereld veranderd. Um, en dat is dan mooi uitgebeeld in een film met uh, Jonah Hill als uh, dikke wiskundige en Brad Pitt als de sportman. Ja, ja, ja, maar ja. dat is het beeld dat er gewoon uh, ja. nog echt heerst in die uh -uh, wereld. Uh -uh. En wanneer was het de eerste moment dat je dacht van we hebben iets te pakken? Um, nou, dat was denk ik in ik denk dat 2013, 2014 was um, En toen hebben we de eerste, eigenlijk geholpen bij de eerste transfer. Um, dus aan het begin was het nog uh, voornamelijk uh, pionieren en ja. uh, het heel leuk vinden dat je bij een voetbalclub komt. Nou, we ja. reisden nog redelijk de wereld over, maar het was eigenlijk uh, vooral mooi om naar die voetbalwedstrijden te gaan en met die mensen te spreken. En toen ineens uh, was er een, uh, een speler, die was toen uh, nog heel onbekend, dat was Wout Weghorst. En die zat in de tweede, bij, uh, was eigenlijk de tweede spits van FC Emmen. Uh, die mocht uh, gratis weg en toen zeiden we bij Heracles, ja moet je die speler niet halen? En toen werd hij ineens uh, opgeroepen voor uh, uh, Jong Oranje, werd hij topscorer, werd hij verkocht aan Heracles en later werd hij dus weer doorgekocht, euh, doorverkocht aan Wolfsburg, die ook weer een klant van ons was. Maar dat was op basis van jullie data? Ja. ja. Maar werd er in tweede van Emmen, zeg je, daar werd ook al data verzameld? Maar dat was de tweede spits. Okay. Emmen speelde toen nog wel in de, toen heette er nog Jupiler League, dus het tweede niveau van okay. Nederland. Maar tot op welk niveau wordt er dat data verzameld dan van wedstrijden? Um, nou, op dit moment is het niet meer, uh, niet meer normaal. Het is uh, amateurwedstrijden, je kunt als je een wedstrijd opstuurt wordt hij gewoon gedetecteerd met de beloftecompetities ja, via de competitie ja, ja, ja. van roemenië uh, het is het aantal potentiële talenten die bak wordt steeds groter ja en en en leggen ze uit hoe het dan werkt want, ik kan me voorstellen dat je soort dat is echt een, dit is dus een goudmijn want daar wil ik zo meer meer over weten hoe hoeverre het ook een goudmijn is gebleken maar dat betekent dus letterlijk dat ik als het club kan zeggen we zoeken iemand met die en die en die eigenschappen en dat jij dan zegt nou oké okay, nu niet maar dan over twee dagen denk keer, pliep daar dan, popt we hem. dan popt hij op. Yeah. Zo werkt het. Ja, en dat was ook aan het begin ga je dan vragen van wat voor type speler zoek je. En eigenlijk wilde iedereen Messi op elke positie die ja. ook nog kan verdedigen. <laughs> um, maar zo kun je dus niet zoeken. Dus wat, wat we toen gingen vragen is wat is jouw ideale speler op die positie? Hmm. Dus zeiden, ze, ja, ik zoek een type Jordi Alba op de linksback. En dan zeiden we ja, maar je hebt maar anderhalf miljoen te besteden, maar dit is de beste type Jordi Alba voor jouw budget. Nee. En zijn contract loopt ook nog af en hij heeft een EU-nationaliteit, dus je kunt hem zo ophalen. Dat zit er ook allemaal in natuurlijk. Ja. En klopt het altijd? Nee. nee? nee, nee dat is... Hebben jullie ook missers gemaakt? Ja, dat is wel. Uh, je hebt een aantal spelers, sommige de, de Mario Brothers, uh, Mario Balotelli, ja, die is gewoon gek in zijn kop. Ja. Uh, dat kan de data niet zien. Nee. Dus ja, als, als hij uh, vuurwerk gaat afsteken of hij stilt uh, winkel, of, uh, wat stal hij toen, uh, van die botsautootjes. Ja, ja dat, dat kun je niet meten met data. Um, en spelers die gewoon heel blessuregevoelig zijn, dat ja. blijft ook altijd lastig. Ja. Uh, spelers die heel jong pieken, waardoor we denken dat ze een heel hoge potentie hebben. Uh, maar uiteindelijk de druk, niet met de druk om kunnen gaan. En dat is wat we soms ook vergeten. Kijk, voetballers zijn soms ook maar net mensen. Ja. En uiteindelijk voorspel je de potentie van een mens en dat is gewoon heel lastig. Ja. Dus je zit er gewoon uh, vaak naast. Maar daar nou, heb je disclaimers voor in contracten en zo, neem ik aan. Of, ja, want hoe werkt de business eigenlijk? Uh, het is eigenlijk een SaaS-oplossing. Dus wij leveren een platform en zij kunnen alles zelf in een platform zoeken. En daar zeggen ze: uh, ja, aan het begin was het een rapportje sturen, maar tegenwoordig kunnen ze alles zelf online uh, doen. Um, maar krijg je geen kickback bij deals of zo? Nee. Dus het is puur het vast SaaS-model? Ja. Nou, de kickback hebben we wel, uh, hebben we wel, zijn we wel mee begonnen, ja. um, we merken alleen dat een transfer over het algemeen duurt wel een jaar, anderhalf jaar tot die vaak tot stand komt mm -hmm. um, en dan kregen we een percentage van de aankoop en uh, van de doorverkoop mm -hmm. um, en de eerste twee keer dat zo'n speler viel, um, zei de club ja, maar die hadden we in 2006 hebben we hem een keer uh, op een jeugdtoernooi bekeken. Daar ja, kwam een discussie over. Ja. En dat werkte gewoon niet meer. En waar moet ik dan aan denken als een club als, uh, weet ik veel. Want welke clubs maken gebruik van Size Sports? Um, ja, het zijn nu volgens mij 85 clubs over de wereld. Yeah. Dus in Nederland nu elke club. Um, elke club? Ja, in België uh, meer dan de helft. Uh, maar ook in uh, Qatar, uh, Miami FC. Um... En, en de grote voetballanden, tenminste, als, als Engeland en Italië. En ja, Engeland hebben er vijf, denk ik. Uh, wat wel mooi is, Leeds United is gepromoveerd. Nou, die zitten volledig op onze uh, data. Dat zijn altijd een mooi paradepaadje, natuurlijk. Ja. Uh, in Frankrijk is de grootste is, uh, Lyon. In Spanje is eigenlijk volgens mij op dit moment nog niets. Oké, Duitsland? Uh, Duitsland ook een stuk of 7, maar niet Dortmund of uh, Bayern En een club als, uh, weet ik veel, Ajax, noem maar wat of Feyenoord, wat betalen die dan? Waar heb je het dan over? Uh, volgens mij is standaard abonnement is rond uh, 1500 euro per maand. Dat is toch niks? Nee. Nee, dat is ook best wel weinig. En yeah. um, uiteindelijk kun je dan wel de de ups doen met een aantal andere modellen. Dus op dit moment hebben we ook uh, tegenstanderanalyse's voor elke club in de eredivisie vanuit de KNVB. Um, dus ja, steeds meer. Je kunt steeds meer er bovenop vragen. Hmm. Maar de meeste clubs zeggen: ja, geef mij maar gewoon het standaardpakket. Um, maar het het echte geld zit, uh, zit niet in die standaardpakketten. Nee, nee precies. Dat zit in de upsell van dingen. Hey, en hoe is dat bedrijf van jou dan uh, gelopen? Want 2012 uh, als, als broekie een beetje, uh, weet je hoe, als ik maar iets met voetbal kan doen. Uh, en als we nou eens kijken naar, nou pak beetje, uh, want wanneer ben je eruit gestapt? Uh, 1 september. Dit jaar? Ja. En waar, waar, waar staat het nu, hoe groot en, uh, want zijn er investeerders aan boord gekomen? Heb je het allemaal zelf gefinancierd? Hoe is dat allemaal gegaan? Nee, we hebben wel een aantal investeringsrondes gedaan. Ja. Er um, zijn wel een aantal miljoenen is, uh, is erin gegaan. Ja. Um, ik denk. We, we hebben ooit nog een bedrijf ernaast opgezet. waarbij we dus zelf die data. volledig automatisch zijn gaan verzamelen. met beeld van camerabeelden. Um, dus er zijn twee bedrijven nu. Um, de ene verzamelt data. en de andere analyseert de data. Mm. Um, dus toen denk ik. op dit moment bestaat SciSports uit. 35-40 man, ja. uh, Bold James, dat is het tweede bedrijf, er uh, bestaat uit zo'n uh, 15 man ongeveer op dit moment. En, uh, uh, hoe, hoeveel, en wie, wie zijn de aandeelhouders? Uh, nou, dat zijn, uh, er zit één groot fonds achter ja. uh, en voor de rest zijn de angels. Gewoon. Ja. En wat angels en, en wie zijn de, en de originele oprichters? Ja. Dat zijn er hoeveel? Uh, drie waarvan de twee nog in zitten. Ja. Um, en we hebben een bedrijf overgenomen in maart. Um, en die hebben dus ook nu uh, de aandelen gekregen. En waarom ben je het nou uitgestapt? Ja, het was allemaal super Want het klinkt als. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar het is ook. Je, je werkt in je droomindustrie. Je verdient lekker. Je bedrijf ja. groeit snel. Ja. Um, eigenlijk was dat allemaal gaaf. Um, maar ik had voor mij persoonlijk al mijn doelen bereikt die ik had gesteld. Hm. Um, dus aan uh, het begin zeg je: ja, ik wil miljoen omzet. Ja, dat is waarmee je begint. Um, dan zit je. Um, ik wil met uh, mijn favoriete club samenwerken. Fink, fink. Fink, fink. Ja. Um, uh, dan ga je naar uh, een bepaalde waardering, een bepaalde groei per maand. Uh, Ook, fink. Het um, waren allemaal vinkjes. Ja. En toen kwam eigenlijk het moment waarbij je denkt: van oké, okay, wat wil ik nu dan zelf doen? Um, ik had elke rol al gehad: product owner, sales, marketing. Ja, je pakt alles aan aan het begin. Ja. Um, en ik, normaal gesproken stelde ik al mijn doelen weer bij. En nu wist ik niet waar ik voor moest gaan. Hm. En als je niet meer weet waar je voor moet gaan, dan akkert dat ook door naar de rest van de organisatie. Ja. En toen hadden we ook het geluk dat we dus dat bedrijf hadden overgenomen waar een goede CEO op zat. Um, ervaren ondernemer die uh, vervolgens de hele tent kon leiden. En toen met hem het gesprek gehad en uh, gezegd, uh, Vincent, vind je het goed? Maar ik kan me wel voorstellen dat jij, jij ken je niet zo goed, maar dat jij wel betekenis hebt voor die 35 man of voor die totaal iets ja. meer mensen nog, in de, als je de andere bedrijven erbij telt. Die vinden je niet leuk, toch? Nee, daarom zit ik er ook nog wel één dag in de week. Maar ja, nu zit iedereen thuis, dus ik zelfs nog niet. Ja. Uh, dus, ja. uh, uh, nee, maar ik spreek nog wel veel met ze en uh, ik ben nog als adviseur ben ik één dag per week betrokken. Ja. Um, maar het, het doet gewoon heel veel pijn, want het blijft je kindje. Ja. Um, en daarom vind ik het ook heel mooi om elke keer weer, als er weer een nieuwe club bij komt, even die jongens te bellen, te feliciteren. Um, en ik ben gewoon heel trots op wat er nu staat. Alleen ik merkte gewoon dat het zonder mij sneller zou kunnen gaan dan met mij. Want ik was alleen maar, um, ik was niet meer aan het versnellen en al mijn energie erin aan het gooien, waardoor het bedrijf nog meer schoen kreeg. En dat heeft ook te maken met dat, dat ja, je zegt dat je een heleboel vinkjes had je al gezet. Uh, want je, je kan ook zeggen van, joh, ik word uh, als stratege of weet ik veel we gaan nu echt die groeispurt maken. En, en ik bedoel, het is nog genoeg te doen. Ja, er is heel veel te doen. Nog. Maar waar, waar, hoe kan het dan dat die energie daar niet meer voor is? Ja, ik denk op een gegeven moment heb je, um, je hebt in die acht jaar ook wel veel meegemaakt. Ja. Um, ik denk toch wel dat, waar ik nog heel veel energie uit haalde, was wel de grote partnerships, de strategische deals. Mm -hmm. Maar ja, het klinkt heel oneerbiedig, maar ik had er geen zin meer in om naar, sluiten of naar Fortuna Sittar te gaan hmm. um, en dat is toch wel een belangrijk deel, dat je daar ook je energie uit haalt. Nee. Um, want juist van die partijen leer je heel veel wat de rest van de markt zou willen. Ah. Um, en uh, toen kwam uh, eigenlijk ja corona even alles uh, versneld. Um, normaal gesproken zat ik uh, de helft van de maand in het buitenland om ja. uh, met partijen te spreken. En nu zat ik daar uh, achter een bureautje. En als je mij een paar maanden achter een bureau zet, dan. Uh... Dus dat heeft dat proces misschien wel versneld. Heel veel versneld. Ja, ja precies. Ja. En, maar voetbal is nog steeds wel. De voetbalwereld is nog steeds wel de wereld waar je op draait, toch? Tenminste, voor je gevoel. Of niet? Of weer? Anders, wat ga je doen? Ik ga zeker even niks in het voetbal doen. Nee. Nee, het dat is, dat is een fantastische wereld. Maar ik denk dat ik het uh, mooi vind om even van een buitenkantje te bekijken. Um, wat er namelijk ook gebeurt is, als je elke dag met voetbal bezig bent, uh -huh. verlies je ook een beetje je passie van het kijken. Um, dus ik wil weer even fan worden voordat ik weer terug in die wereld ja, kom. Ja, je was natuurlijk volledig beroepsgediformeerd. Yeah. Je zat gewoon data te kijken, zeg ja. maar. Ja, en ook mijn, mijn hobby was altijd voetbal kijken of spelen, FIFA voetbalmanager. Ja. Um, en nu was je met de platform ernaast je je platform aan het vergelijken met, met de games. <lacht> en dan was je een wedstrijd aan het kijken en dan spotte je een speler of je ging eerst een speler scouten. Dan zei je oké, okay, ik ga nu ik naar HNK uh, Oeijelpest uh, kijken, een <lacht> wedstrijd, want daar speelt die speler en die heb ik gezien, dus ik wil kijken of die ook goed is. Uh, uh. En daardoor raakte mijn passie voor voetbal raakte een beetje weg en dat uh, ben ik nu weer uh, aan het vinden. Heb je ook een favoriete club eigenlijk? Ja. Welke? Uh, Ajax. Ajax. Ja, dat, was dus dat was ook een van de mooie, mooie vinkjes. Dat, uh... ja, dat je daarvoor mocht werken. Ja. Ja. Geweldig hè? Normaal zeg ik dat niet uit op, maar nu kan ik het al eens zeggen. Ja, natuurlijk. nu mag je het zeggen, want je bent ja. er nu uit. Want je wilde dus eigenlijk gewoon eerst weer fan worden van de sport. Dus hopelijk straks het stadion gewoon weer in en uh, lekker gewoon uh, genieten van het spelletje. Maar wat gaat? Want je bent geen type die dan één dag in de week advies doet. En, uh, want kun je Cent al tellen? Zeg maar, hoe zit dat? Hoe werd je nou, financieel? Ik had gekund als ik had gezegd. Als je aandeel had ik kocht. verkoop mijn aandelen. Maar ik dacht, wat is de beste investering die ik met dat geld kan doen? Dat is weer een uh, sidesport stoppen. Ja. Dus ik heb gezegd, uh, eigenlijk gevraagd, want ik had gewoon een aanbiedplicht. Um, dus ik heb uh, gevraagd of ik ze mo mocht behouden. En dat, uh, dat vonden ze goed. Dus dat is wel een keuze. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, gast, jij werkt niet meer mee aan de groei. Uh, dus als je er nu uitgaat, dan gaat er ook maar helemaal ja. uit. Is dat een, is dat onderwerp van gesprek geweest? Nou, eigenlijk waren ze wel heel relaxed. Ze hebben ook gezegd, ja, kijk, zonder jou was het er überhaupt niet geweest. Nee. Um, dus ze zeiden, we, ja, oké... Okay, uh, Um, we doen het op jou, maar die zijn echt heel schappelijk geweest. Ik heb uh, bijna alle non-competes eruit gehaald. Dus ik okay. heb uh, aan mijn investeerders, uh, zowel op persoonlijk vlak als op zakelijk vlak, uh, veel te danken. Mm, dat gaaf. is ook wel fijn om te hebben. Ja, klopt. En, en, maar wat ga je nu doen? Heb je al plannen om, om, om iets te gaan doen? Ja, er spelen eigenlijk op dit moment uh, heel veel dingen tegelijk. Yeah. Um, het zit bijna allemaal in de, de techwereld. Um, in een productrol. Dus ik heb nu een tijdelijk uh, even een opdracht aangepakt waarbij ik een, uh, een nieuwe platformplan uh, uh, opzet. Eigenlijk een product roadmap voor ze ontwikkel. Ja, want je hebt ook openlijk gewoon gesolliciteerd. Hè? Je hebt gewoon een bling... dat, ja. dat was de reden om je ook uit te nodigen. Ja. Dat ik denk, wat lees ik nou toch? Zo van, uh, I'm available and I'm looking for new challenges. Ik denk, huh? Giel van SciSports? Weet ja. je wel? Dus dat vond ik ook wel tof, want dat is waarschijnlijk best wel wat op afgekomen. Ja, maar dat was ook de eerste dagen. Kijk, en ik weet het ook een beetje vanuit hem. Uh, als ik zelf mensen zocht, Um, is het heel moeilijk om te weten wie er nou beschikbaar ja. is. En ik ben zelf dan met een bedrijfje bezig om dat op te zetten. Maar het zit in de deepfake. In de wat? In de deepfake, um, in in de, in de deepfake okay. ja, waar, waar Lubach het laatst nog over ja, had. Om ja, ja, ja, ja. Um, daar een ethische toepassing voor te ontwikkelen. Lek eens uit. Uh, nou Kijk, de technologie. Het is een beetje hetzelfde als hoe blockchain begon of bitcoin. Hmm. Iedereen zei ja, bitcoin, blockchain is slecht, want er wordt alleen maar drugs mee gekocht op ja. uh, op de Silk Road. Dus nu met deepfake, en ook. deepfake is ook. Je hebt alleen ja. maar, ze zeggen ja, fake media en, uh, ja. um, en deep uh, nudes, ja. maar de technologie aan zich is heel waardevol. Je kunt, om? Wat mee te doen? Nou, het was Laatst uh, hebben ze rauwtherapie gedaan, dus om mensen nabestaanden um, toch nog een keer te zien bewegen. En er zat er gewoon een stemacteur die met ze sprak, um, dus het was een heel andere stem. Ze hadden door dat het nep was. Maar alsnog was het een hele mooie stap in het rouwproces om dat beter te maken. Dus om het wat minder heftig te, te ah, okay. laten worden. Uh, maar ook gepersonaliseerde content. Dus stel dat je trainingen geeft, um, dan zou je dat één keer op kunnen nemen... en in elke taal realtime kunnen uitzenden. Ja. Maar de mooiste toepassing, maar daar zijn we helaas nog niet... is eigenlijk uh, uh, de nasynchronisatie van uh, Netflix en uh, Bollywood films bijvoorbeeld. <laughs> Uh, dus dat je niet een serie in het stomme Duits hoeft te kijken, maar dat je hem in het Engels ziet en dat is de mond ook meebeweegt. Ja, dat zonder een ja. meebewegende mond kan ik geen nagesynchroniseerde film kijken. Ja. Dus uh, dat, is, uh, dat is waar we over een jaartje of twee, drie denk met haar. En wat is de ethische kant dan? Want wat, gaat je, wat is je bedrijfsmodelletje dan? Of is het nog te pril? De, want wat, wat ga je dan precies bieden? Nou, nu zijn we eigenlijk gewoon nog uh, de technologie aanbouwen. Dus dat je uh, een API hebt waarbij je gewoon elke woord in kunt zetten. Gekoppeld aan je Mailchimp of Salesforce. En je kunt elke klant een gepersonaliseerde videocontent sturen met jouw eigen hoofd, met jouw eigen getrainde stem of met een standaard hoofd en een standaard stem, net hoe anoniem je wilt zijn. Maar wat zijn. heeft er met ethiek te, te maken? Nou, Dat je het wel heel strak, uh, strak aan banden legt wat je wel of niet zou mogen doen. Want ja, ja. Uh, dat is uh, niet dat je ineens Donald Trump dingen gaat laten zeggen. Nee. Uh, dus je sparen. moet deels de controle behouden met ja. wat er wel en niet mogelijk ja, is. Ja, ja, ja. Dus daar moet allemaal weer regelgeving op komen straks waarschijnlijk. Ja. Maar ik snap de mogelijkheden. Dus, dus even, je bent freelance dingen aan het doen, noem ik het maar even. Ja. Dus, en wat voor product is dat? Of is dat mag je dan niet zeggen? Nou, er zit er een in de, in de medtech, uh, Dus in de, de scope-wereld. Uh, er ja. uh, zit er eentje in uh, een nieuw platform uh, voor de home matching, voor de huizenmarkt. Uh, eentje is uh, eigenlijk een grotere VC. Um, die ook uh, veel in de, in de start-ups en daar een platform voor een, een, aan het ontwikkelen is. Dus, dus uh, ja, ik, zit, ik hoef niet stil te zitten. Dus tijden. je hebt losse klussen en je hebt dat, dat, dat, dat fake verhaal, dat is echt weer een eigen ondernemertje Ja, worden. dat is gewoon een beetje, een beetje spelen met vrienden. Dus eigenlijk hoe de vorige keer begonnen is, spelen met vrienden. En dan kijken we wat eruit komt. En als er niks uitkomt, komt er niks uit. Dan, uh, maar het is al wel weer een bv'tje en het heeft nee, nog nog een, helemaal niet. nog niet eens. Het is gewoon een speeltuin. En wat is, ben jij even tenslotte, wat is jouw rol in, de, wat is het wat jou drijft zeg maar? Want jij, ben jij echt een code klopper of zoiets? Ben je echt een nerd? Nee hè? Nou als ik dat bij de developers bij ons kantoor <laughs> zeg, dan lachen ze me uit. Uh, nou ik snap wel de technologie en ik ja. kan ook wel uh, papers lezen. Ik weet wel waarom machine learning algoritmes werken en welke je moet gebruiken. Ja. Um, maar als ik zelf ga developen word ik echt aan alle kanten uitgelachen. Ja, ja, dus... dus ik snap de technologie, maar ik vind het, het mooiste om daar echt uh, een product van te maken. Um, en iets heel ingewikkeld, zoals uh, deep learning of deepfake. of um, Heel simpel te maken, zodat mensen um, dat ook mooi vinden. Ja. En dat dan weer, ja, kijk, ik ben geen filantropische instelling, dus er nee. moet wel een businessmodel achter zitten. Ja, hey, en het over een jaar of tien of zo, hè? Wat, wat, ja, probeer nou als jouw speeltuintje met deepfake te koppelen aan uh, voetbal. Z gaan daar dingen gebeuren, denk je? Nou, wat ik heel mooi zou vinden als een uh, mooie toepassing is als je Frank de Boer is niet de bondscoach. Um, je hebt uh, een zoontje van, uh, van vijf die heeft net zijn eerste net zijn eerste wedstrijd verloren.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 dat zo'n kind dat dan ziet als echt of dat die tegen die tijd gewoon weet, ja, dat is gewoon technologie, dus hij is het niet echt, maar het is wel tof. Ik denk niet dat je het van echt nog kunt onderscheiden. Nee, maar het is wel goed dat je, ja, maar dat is, dat is dus, vinden mensen heel angstig. Enge. Ja, en daarom moeten de ouders het weten. Ja precies. Dus je kunt gewoon zeggen. Dus het um, Sinterklaas effect is het wel. Ja. <laughs> ja. Ja, dus, ja precies dat. <laughs> ja. Maar je moet wel een een, inderdaad een, uh, een, een watermark hebben ja. waarbij je aangeeft dat dit niet uh, human generated content is. Ja. En het heet tegenwoordig, ja deepfake klinkt negatief, dus tegenwoordig ja. noemen ze maar synthetische media, maar het is precies hetzelfde. Ja precies, maar deepfake is een kutterm, die ja. moet er wel vanaf. Ja. Dus uh, synthetische media, dat uh, de dan wat lekkerder. Ja, synthetische media, daar gaat het worden. Yeah. Hey, uh, de ja. tijd zit er weer op, dankjewel. En, uh, ik vond het leuk weer bij te kletsen. En, uh, ik stel voor dat we het over een paar jaar weer doen. ben benieuwd waar je dan staat. Helemaal goed. Ja, dankjewel Gils. Ja, jij ook. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een uh, ondernemersverhaal hier op CVD TV. En wil je meer weten, abonneer je op het YouTube kanaal of op ons podcastkanaal. Voor nu, dankjewel. Doei.